Het is 2 graden, het sneeuwt, het regent, we zijn jullie mee bezig. Wij brengen gezondheid naar de mensen, want met dit weer moet je gezond blijven. Nou valt het mij op, dan zie ik hier vier vrouwen staan van het GOB. Waar zijn al die mannen? Die mannen hebben we vandaag thuis gelaten. Wij uh, hebben gezegd, wij voeren algemene campagne, campagne voor het GOB, dus niet voor onszelf. En, uh, de vrouwen van het GOP hebben zich naar voren geschoven en hebben allemaal wat met gezondheid. En daarom hebben we deze beslissing gemaakt. En de mannen zijn komen kijken. Ze waren van harte welkom. Kijken en dan snel naar huis? Jazeker. Ja, die denken van nou, die blijven wel in dit weer staan. En ze doen het goed, dus ze mogen het blijven doen. Jazeker. Waar gaat het GOB deze verkiezingen precies voor? We gaan voor uh, leefbaarheid. We gaan voor economie, een gezonde uh, economie en dat kunnen we alleen met gezonde mensen in onze gemeente. En daarom uh, staat leefbaarheid ook bovenaan dat we het met z'n allen gaan doen. Heb je een concreet voorbeeld voor ons? Ik heb geen concreet voorbeeld, ik pak gewoon een algemeen voorbeeld. De ondernemers die moeten in deze stad vooral doen waar ze goed in zijn, ondernemen. En wij als GOP staan ervoor om deze grote MKB, het kleine MKB, zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn. En dat is alleen maar goed voor ons allen. Een goede economie hebben we met ons allen nodig. En we kunnen het niet voor iedereen goed doen, maar we kunnen wel goed naar de mensen luisteren en proberen dan zoveel mogelijk te gaan doen. Is er de laatste vier jaar niet genoeg geluisterd naar de mensen van -Geleen? Ja, Jazeker, er is heel veel geluisterd en er is ook heel veel niet gehoord. En wij zijn weer uh, terug op straat, zoals je ziet. Ook in weer alle weersomstandigheden en om naar de mensen te luisteren. En het gaat om de kleine dingen. En als we de kleine dingen goed weg kunnen zetten, dan worden ze vanzelf samenhangend naar één groot goed. Sluit je persoonlijk de PVV uit in de coalitie met GOP? Laat de Pvv eens komen met een heel goed programma en met goede ideeën waar we samen mee kunnen werken en dan valt er altijd te praten. Dus nee, het. Het, eh, ik denk niet dat het de meest gewenste partij is, uh, maar uh, wij staan voor samen, dat hebben wij gezegd, zo, zo dragen wij dat ook uit uh, binnen het groep. En goed, eigenlijk heeft het op dit moment niks te maken met de algemene campagne waar we hier voor morgen voor staan. Want dat is vooral een positieve gezondheid en alle mensen toewensen.